TUI Nederland bestaat sinds 1997 en voert sinds 2017 onder de naam TUI Fly vakantievluchten uit over de hele wereld. Zowel charter- als lijnvluchten voert TUI Fly vanaf Nederland uit. Helaas gaat het niet altijd zoals gepland en komen er ook regelmatig lange vertragingen voor. TUI Fly Nederland beschikt over negen eigen vliegtuigen, allemaal van het merk Boeing. Waaronder drie populaire Dreamliners die worden ingezet op de verre afstandsvluchten naar bijvoorbeeld Curaçao en Cuba. In de zomer liest TUI Fly vaak extra vliegtuigen vanwege de drukte. Soms niet genoeg, dat blijkt uit het aantal langdurige vertragingen vanwege technische en operationele problemen door tekorten aan vloot en crew. In 2018 bijvoorbeeld, toen liepen maar liefst 157 vluchten een vertraging van meer dan drie uur op. De langste drie vertragingen hadden allemaal een technische oorsprong. 8 januari liep de OR 422 van Kaapverdië naar Amsterdam meer dan 49 uur vertraging op. Gevolgd door de OR 360 van Curaçao naar Amsterdam die meer dan 46 uur vertraging opliep. En op 4 mei de OR 220 van Mitilini en Samos naar Amsterdam meer dan 45 uur. Allemaal door een technisch mankement. In Nederland vliegt TUI vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Wanneer je met TUI Fly een lange vertraging oploopt, heb je mogelijk recht op een vergoeding van 250, 400 of zelfs 600 euro per persoon. Dit hangt allemaal af van de afstand van de vlucht. EU-claim staat al meer dan 12 jaar gedupeerde TUI-passagiers bij en is er ook om jou te helpen bij jouw vluchtproblemen. Check het snel op euclaim.nl